Welkijkers. kijkers, ik ben Mirjam, Duh. en ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video. Hey, wacht eens even. Ik zie dat er mensen kijken die nog niet geabonneerd zijn. Patricia. Ja. Ik zie het wel. Ja, abonneer maar. Het is gratis, rechtsonderin. We wachten wel even. Ja, doe maar. Ja, klik op de knop. Goed zo. Oké, okay. prima, dan kunnen we verder. Dankjewel. En ik zit in Leusden. Zoals je hebt kunnen zien ben ik gisteren geland. En uh, ik heb gelijk even een boodschapje gedaan. En uh, toen heb ik ook gelijk even twee korte broekjes gekocht. Gewoon omdat het kan. Ik heb heerlijk geslapen en ik ben vanmorgen vroeg weggegaan. Om half zes al, want uh, ja, het wordt warm. En uh, ik dacht, ik ben hier in het mooie Leusden. Ik weet dat het mooi is omdat ik hier ook gewoond heb. Ik mocht bij deze... Geweldige mensen hier op het huis passen en op de kat. Joep. Ja, het is, het is net een hotel. Ik ben echt super blij dat ik dit mag doen. En ik ben ze heel erg dankbaar. Nou, ik zeg: uh, geniet van de beelden van de omgeving Leusden. MUZIEK Het is half acht. Volgens mij ben ik half zes de deur uit gegaan. Het is hier zo mooi. Ja, het komt ook door de zonsopgang. Het is echt prachtig, al die dingen in de zon. Al die... Al dat natuur in de zon. Ik hou ervan. En uh, ja, omdat ik alleen loop, kan ik gewoon op mijn gemakkie... Uh, ja. Genieten. Het is nog hartstikke stil. Uh, ik kom ook veel wandelaars tegen die ik inderdaad ook aangeven, of die ik dan aangeven, ja, het is nu nog lekker uh, koel. Lekker cool. En uh, ja. <laughs> ik geniet, het is echt heerlijk, het is echt heerlijk, die rust. Het is toch wel lekker rustig, hoor, jongens. Heerlijk, heerlijk, oh, dat had ik al gezegd. Ik ga nog even verder, ik had de stappen teller op 10 kilometer gezet, maar dat ga ik ook best wel halen denk ik zo. Maar uh, ja, met dit tempo vallen we niks af natuurlijk, hè? maar dat was het doel niet. Ja, in eerste instantie wel, maar nu niet meer. Hè? Punt, punt, punt, punt. <laughs> punt, punt, punt, punt. Nou, het is bijna tijd dat ik weer terug ga, want uh, het begint al aardig warm te worden. Oh, maar dit is zo lekker, jongens. Als je echt de tijd hebt en het lef en de moed en alles bij elkaar, is dit echt een aanrader. Zo lekker, zo rustgevend in deze irritante, vervelende periode. De natuur trekt zich daar helemaal geen zak van aan natuurlijk, maar het is geweldig dit. Denk even nergens aan, alleen aan wat je ziet en wat je hoort. Het is fantastisch. En voor degenen die het niet kunnen, het lopen of niet uh, durven, maak ik deze beelden. Ik hoop dat jullie ervan genieten. Het is inmiddels half negen en elke keer zeg ik tegen mezelf, nou, nu ga ik naar huis. Maar dan zie ik weer wat moois dan blijf ik weer een uur hangen. Pff, ik heb nog niet ontbeten, dus uh, het is echt al bloody hot. Ik word hier zo gelukkig van. Ik word hier zo gelukkig van.